Uh, misschien om even aan te haken wel en nou ook naar Marlijn toe. Uh, wat mij trof is dus dat, dat die vraag over dat onzekerheidsprobleem uh, wat natuurlijk dat zie je dus bij de jongere generatie, bij, bij onze studenten zie je, zie je dat, uh, bijna dagelijks zou ik zeggen, uh, daar heeft hij een antwoord op eigenlijk toch. En hij zegt midden in dat boek, vond ik eigenlijk mooi, dat het dus de clue is dat mensen de, de samenhang begrijpen waarin ze staan. Uh, en als dat voor elkaar is dan zijn ze in een evenwichtstoestand, in een midden zou je kunnen zeggen, hij noemt dat een tussenruimte, waarin die verschillende polariteiten van ons bestaan in balans gehouden worden. Dus dat gaat eigenlijk tussen, tussen mijzelf afscheiden hier en jullie daar, tussen het individu en het collectief, het, het afzonderlijke en het universele en in de verticale tussen het materiële en het, en het geestelijke. En als dat een beetje in balans is, dan kun je dat overzien als individu en dan ben je ook helemaal in zekere rust in evenwicht. En dat geeft het ultieme zelfvertrouwen. En als, dus, als je mensen kunt opvoeden, opleiden om, om dat te bereiken. En de kunstenaar speelt daar wat mij betreft een cruciale rol in. Vooral heet het dagen. Dan heb je dus eigenlijk de kern van de zaak te pakken. Ja, je kunt je overweldigd voelen door alle wereldproblemen. En uh, je kunt ook boos worden over wat er echt, eigenlijk eigenlijk zou moeten gebeuren in de wereld. En dat is ook wat zich heel vaak ook afspeelt in talkshows en in de krant. Veel boosheid, veel mensen die met hun vuist op tafel slaan. Uh, het bizarre is dat dat dus vaak nergens toe leidt. Of dat dat gewoon een, bijna een soort ritueel is van oké, okay, er zijn mensen ontevreden, er zijn mensen boos. Maar er is altijd het enerzijds en het anderzijds. En ik zoek in die zin, dat merkte ik heel erg bij mezelf ook. naar van Hoe kun je daarin nou, nou ja, gezond blijven of hoopvol blijven? En ik merkte zelf dat toen ik op reis ging en bijvoorbeeld in Palestina aan de slag ging. Nou, als er ergens een uitzichtloze situatie is, dan is het voor Palestijnen en zeker diegene die in een vluchtelingenkamp wonen, soms al generaties lang. Maar als je daar bent, je maakt contact, je zoekt eigenlijk de schoonheid op, je kijkt wat is hier mooi, welke verhalen zijn hier, je gaat muziek maken. In één keer is er toch houvast. Dan denk je toch van, oké, okay, dit is... Op een hele intuïtieve manier heb je het gevoel dat dit is waardevol, dit is belangrijk, er is contact, um, verbinding en dan is het, nog, het probleem nog niet opgelost. Dus <laughs> in het, uh, het uh, boek uh, staat dus vooral beschreven, oké, okay, nou, wat is die houding, maar je hebt wel een ingang, je kunt wel echt aan de slag, je hebt contact als het ware.